Wat erg. Ja. Zo'n rijd ik in zo'n goedkope auto? <hijde> ik rijd dan misschien zelf een Volkswagen, maar vandaag ben ik autoverkoper bij Mini. Goedemorgen. Goedemorgen.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 Even die nog goed schoon. Dat is het is een onthuldoek. grote onthuldtruc. Nou, we hebben een beetje voor u ingepakt. Nou, dit is hem. Heel veel plezier ervan. Dat moet wel lukken. Doei! Doei! Oké, welke kan ik nou meenemen aan het einde van de <laughs> dag? De echte cabrio zat er niet helemaal in. Maar deze mini-mini. Wel nou. een dak. <laughs> ja.